Leuk dat je hier bent. Ik ga vandaag met... Nee. Vandaag begint een nieuwe weekvlog. Yeah. Hoef je doen? Je gaat eerst oefenen. Eerst oefenen. Ja, we ja. moet opschieten. Ja. Maar oh, hoe lang heb ik nou? Ja, in jouw tempo heb je nog twee minuten. In mijn tempo heb je nog anderhalf uur. Nou ja, een uur en 18, 28 minuten. Maar dan moet je wel gereden en afgezameld zijn en bezig zijn met Verona. Oh, dus ik moet nu. Wow, ik snap het niet meer. Dus in dat half uurtje moet ik Blondie... Je hebt nu anderhalf uur. In die tijd moet Blondie gezadeld gereden, afgezadeld zijn Dan moet je bezig zijn voor Rona te zadelen. Dus als je gewoon opschiet, is er niks aan de hand. Ik snap er helemaal niks meer van. <laughs> ik zou beginnen met dat de voedsel is gewoon vies. Ik ga het uitleggen. Uh, online, je kan nu online proefjes rijden. Dat kan bij de KNS. Alleen bij de KNS zeggen ze de video is van ons. Uh, met video's kunnen hele nare dingen gebeuren, dat hebben wij al meer ervaren. En Dan kan je zeggen, zal de KNS dat doen? De kans is klein, maar ik geef nooit mijn video's uit handen. Uh, die blijven mijn eigendom, mijn intellectueel eigendom. En je mag ze gebruiken en in overleg mag je er ook andere dingen mee doen. Maar gewoon krijgen? Nee, dat gebeurt gewoon nooit. Dus wij kunnen niet meedoen aan de KNS, want die eisen dus dat de video hun eigendom wordt. Dus hebben we verder gekeken en toen kwam Steef ermee dat bij de hoefslag kan je ook wedstrijden rijden online. En dat heet dan We All Ride. Daar heb ik wel vaker van gehoord, maar nooit heel veel mee gedaan. En daar blijft de video gewoon eigendom voor jezelf. En als we er iets mee willen, vraag ze gewoon even toestemming zoals het hoort. Dus nu heb ik uh, Tess ingeschreven of geregistreerd bij We Dan kan je dan vervolgens een proef uitdraaien. Dus dat heb ik ook gedaan. Die lijkt op de B. Die gaan we vandaag, tenminste we, Tess gaan hem oefenen vandaag. Als het heel goed gaat, dan nemen we hem gelijk op. En als het niet heel goed gaat, dan nemen we hem morgen op. Of volgende week, of de week erop. Daar gaat het in vier batches of zo. Vier periodes. En als je alle vier meedoet, dan kan je ook nog wat winnen. Nou, dat lukt natuurlijk niet. De eerste periode is al voorbij. En de tweede periode is al bijna voorbij. Dus wij kunnen alleen meedoen met periode 3 en 4. Maar dat geeft niet, omdat je dan toch gewoon eventjes het wedstrijdgevoel een beetje kan doen. Overigens hoef je niet allerlei wedstrijdkleding aan, mag wel je moet dan wel alleen wel aansluitende kleding hebben omdat ze je bovenlijf moeten kunnen beoordelen dus tess gaat nu blondie even zadelen en dan gaan we eerst het uh, los gaat zij eerst losrijden ze uh, lees je al een stukje van de proef voor uh, nee Nee. En <laughs> dan zet ik zo meteen de camera daar wel even neer je moet bij c filmen dus dat is ook wel een dingetje dus we gaan even kijken of dat lukt nou het liefst bij c ja dat staat er inderdaad maar volgens mij moet het wel lukken ik ga even kijken nou Tess dus gaat nu losstappen en rijden en dan uh, ga ik de camera zo meteen eventjes bij de C plaatsen en dan uh, gaan we het gewoon proberen. Ja dat is even wennen. Dat is best AX, binnenkomen in draf tussen X en G, halt houden en groeten. Voorwaarts in arbeidsdraf. Gebroken lijn 5 meter. HK, gebroken lijn 5 meter. FXH van de hand veranderen, eraf verruimen. <coughs> FXH, van de hand veranderen, eraf verruimen. C. Oeh. Ja, ontspan, ontspan. En doorgaan. Links aanspringen. CH draf, EF van hand veranderen. AXA, A, grote volte, na enkele passen aanspringen, arbeidsgelopen rechts. Dus K en E, overgang, arbeidsdraf. K, E, overgang, arbeidsdraf. K. van hand veranderen, enkele passen draf verruimen. K, arbeidsdraf. Oké, okay, of niet? AF arbeidsstap F, A, arbeid, ik zal van hand van andere stap verruimen, BB groot volte paard hals Trek, voor beter. A afwenden daarna arbeidsstap. Ik zal huiden groeten. ga meedoen in een instructievideo van Bianca. En om het voor mezelf iets makkelijker te maken. Want dat mag af en toe wel. Ik uh, doe hogere wiskunde met paardrijden. Dus om het iets makkelijker te maken, ga ik vandaag op Vrona Vrona is het kanon. Die als het hindernis ziet, moet daar overheen gesprongen hebben. Want anders wordt ze boos. Dus uh, wij gaan vandaag. Met gewoon naar de kliniek volgen van Bianca. Nee, het is geen kliniek. Oh. Je, je moet dus even st oh, daar staan, want dan hebben we hebben heel veel tegelijk. Zo. Zo. Je moet een stukje dressuur doen. Dan moet je minimaal acht sprongen doen. En dat kan je dan insturen naar Bianca. Die gaat het beoordelen, daar betaal je dan voor. En dan kan je ook nog meedoen aan een wedstrijd als je helemaal ingestuurd hebt. En ik rijd vandaag op Rona, die is 18 jaar oud. Ik ben zelf 12 jaar oud. Op dit moment rijden wij de BB. En wat ik graag wil bereiken is: Verona die wil heel snel, heel hard. En dat vind ik nogal lastig, dus wil ik graag proberen om wat langzamer te gaan. Dezelfde hindernis heen. Zien jullie dat? Ja. Oh ja, maar ik was nog niet zo ver hoor. Oh. Dus uh, we gaan nu een TikTok opnemen. Oké, kom maar. Is vandaag zondag en we gaan leuke tiktokjes opnemen. Blondie wordt vandaag in plaats van een pony, wordt ze een vis. Maar nou, buiten dat uh, zijn ze vrij vandaag. Ja, dat zeker. Vandaag live stream gedaan over dat Vrona hier staat. Nou, vertel maar dat je iets meer over. Oh, nou. Als je meer wil weten waarom we Vrona verhuisd hebben, klik dan even op het i'tje en dan kan je naar de livestream en daar leggen we alles uit. We gaan nu even een paar Tiktokjes opnemen. Uh, jij gaat een vervoer pakken en een paar emmers en dan filmen we even een stukje over de Tiktokjes. Ja. Oh, daar is die. Paardjes gaan naar de wei, dus ik ga verhoepjes uitkrachten. Kom maar. Ja. <lacht> Moet je even met de camera praten. Het is vandaag, even nadenken. ik hier ook over na moet denken, dat is gewoon echt erg. Maandag, en het is vandaag Koningsdag bij, oh, en het is vandaag Koningsdag bij ons. Nou, dat vieren we meestal niet heel groot. Maar we hebben altijd bij de Holtkamp Tompoes en Morkoppen. Die Tompoes zijn het beste van Nederland volgens mij. Ik heb alle drie de paardjes in de stapmolen staan... Ik heb ze klaar staan voor de wijn. Mijn moeder heeft even een gesprekkie. En ik ben de spullen klaar aan het leggen voor de wijn. Oh ja, ik heb vandaag mijn telefoon een keertje niet meegenomen. Uh, dat was niet met opzet. Ze dus stonden voor het huis en ik dacht ineens, oh, maar waar is mijn telefoon nou? Ja, die was ik dus vergeten. En toen dacht ik, nou, misschien is het ook wel goed om een keertje geen telefoon bij me te hebben. Dan ben ik daar niet heel erg mee bezig. Ik merk nu wel heel veel nadelen, want ik kan geen TikTokjes maken ofzo. Geen Instagram foto's. Even de boel opruimen, dan ga ik even vegen. En dan mogen de paarden in de wei. Ik heb er vijf minuten over gedaan, en we hebben een soort van schone hal. Zo jongens, moeders bestaat ook. Ja, dat <laughs> is wat een telefoonloze. Wanneer is je momenten? Kan je vertellen? Een tip voor alle ouders. Zorg gewoon dat je kind geen telefoon heeft. Dan ziet alles er perfect uit en is alles gedaan. Gaan nu lekker naar huis? Ja, gaan dan we lekker. Ja. Dan zit Koningsdag er wel weer op. Ja, we hebben echt heel lekker gegeten vandaag. Dus ik hoop dat ik er niet misselijk van word. Ik heb eigenlijk alleen maar toch gegeten vandaag, voor de rest niks. En ik hoop dat jullie ook gezellig koningsdag hebben. Dus laat hier beneden in de reacties weten of jullie een leuke koningsdag hebben gehad. En of jullie om tien uur het Wilhelms hebben gezongen. Ja, en of je de toespraak van de koning hebt gehoord. want die heb ik ook nog niet gehoord. Is die toespraak gehouden? Dat zeggen ze. Misschien ook nog niet. Dus laat even in de comments weten hoe jullie koningsdag hebben gevierd. En dan zie ik jullie morgen weer. mijn aan scheppen. Wordt ook bij het paardenleven. Voor jullie informatie: het is dinsdag vandaag en de paardjes hebben nieuwe schoenen gekregen. Uh, Daan zegt dan altijd: als ze nieuwe schoenen hebben, dat ze die dag dan beter niet bereden kunnen worden. Uh, als Daan het zegt, dan luisteren wij gewoon, toch? Ja. Dus je hebt Verona gevriesteld? Ja. Misschien weer je iets gezelliger doen? Ja. <laughs> Krijg je in ieder geval een lach erbij? Ja. Hierna in de molen? Ja. En dan hebben we nog Boris en Blondie, die ga je ook freestylen? Ja. Oké, okay. dus dat ja? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Oh, Na het freestylen heeft ze wel behoefte aan eventjes uh, iets anders. Ze moet even boink even rollen. Geboink. Geboink. is lekker paard. Oeh, hè. Oké, okay. dus nu ben je vies. Erg wel. Dus gaan we even een TikTok hier opnemen. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Heb je een mooie nieuwe schoenen, pony? Oké, okay. we hebben een lampje. Ja precies, dat dus. Dat krijg je als je met Tess een tuk, -tuk doet. Heb, uh, nou... Zo, dames zijn in de stapmolen geweest. Ze zijn gefreesteld, tenminste de vrouw is gefreesteld. Tess is nu met Boris bezig, gaan ga zo even kijken. En Blondie die moet nog. En daarna zijn we klaar. Blondie is aan het eten, maar ik moet haar uit haar droom halen. Blondie! Want ik ga haar toch meenemen. Ook al wilt ze dat waarschijnlijk niet. Blondie! ze gaat best makkelijk mee. Let me Arabier, blondie in de house, ik doe helemaal niks. Zo, die heeft Ik doe echt helemaal niks. Waarom red ze zoveel? We moet gewoon zoals het hoort, Tess, we moeten nu gaan luisteren. Het is nou klaar. Ze best even rennen, maar ik ga nog even En dan is de lijn je er aan en dan ga je andere oefeningen met haar doen. Nou, wat was nou uiteindelijk de oorzaak dat Blondie zo raar deed? Weet jij dat, mama? Nee, ik bedoel, dat hebben ze wel eens. Geef niet. Ze is jong. Ja, ze is uh, pittig, en pittig jong. misschien omdat ze niet samen met Vrona was of zo. Dat kan ook nog. Ik weet het niet. Ja, sinds ze uh, met elkaar zijn ook weer echt een grote vlek. Sinds ze met elkaar zijn, uh, kunnen ze geen afscheid meer nemen van elkaar. Nee, zelfs de één... Een... Bij de stapmolen is de spuitplaats. Want als ik de ene keer uithaal en op de spuitplaats zet om de ander te gaan halen, beginnen ze al te schreeuwen naar elkaar. Ja, dat, dat is gewoon echt verboden. Oh, morgen we je video's opnemen voor de armenhoeven. Ja. Dan mag je weer om 7 uur paraat staan om je pony in te vlechten. Pam, pam. Oh, dat is de Oh, dan een kan, je kan je gelijk dat proefje verrijden voor een, uh, Real wheel ride. Ja. Oh, dat is dat ook, ook schat. schat? Tom, want ik ben vergeten om Lonnie een deken op te doen. Dat wordt goed zo Ik zie jullie morgen weer en ik ben erg benieuwd, want de accu is bijna leeg. Woensdagochtend, half zeven. En ja, we zijn al op stal. Het is weer filmochtend voor de Arkoeven voor die nieuwe serie. En ja, het is vroeg, maar ik moet zeggen als het zo licht is, dat ik het dan niet zo heel erg vind. Tessa zal spullen pakken, die gaat vlechten. En ik ga even helpen. Ik ben hier samen met Blondie. En ik ben vlechtjes aan het maken. Ik heb er nu al vier gemaakt. Het is één over zeven. En ik moet er nog wel een paar. Maar het komt denk ik wel goed. Kijk, Blondie zegt ik ben geen koe. Dus, ben de, geen, uh, dus je kan wel zeggen van ik doe koeienbalken. Maar uh, dat vind ik toch een beetje gek. Dus uh, we gaan even laten zien dat de koeienbalken best aardig zijn. Brave koeienbalk. Brave koeienbalk. Ik vind het een, koeienbalk. Echt een hele leuke balk. Hè? Ja, ik ook. Brave koeienbalk. Goed door. Brave koeienbalk. Brave koeienbalk. Zo, dan is het allemaal een beetje minder spannend. Dus dat, ik vind het wel heel creatief. Ja, ik heb nog nooit bal gezien. Ik doe niet. Nou, ga lekker Losrijden. Mm -hmm. Los rijden. Het is nog steeds. Oh, de deur. Het is nog steeds woensdag. En we zijn vanmorgen naar de Arkhoeven toe geweest. En weer. En in de tussentijd heb ik boterkoek gebakken. Ik heb hier wat stukjes. Ook voor Daan en Steef. En ik heb hier een stuk. En ik heb vandaag Uvera zien liggen. Dus ik weet niet zeker of ze al uh, bevallen is. Maar dat kan ik wel aan moeders vragen. Wij gaan nu eerst naar de zaak toe, naar mijn vader. Dan gaan we naar de horstor toe. Want daar gaan wij wel tweedehands kleding brengen. Ik heb nog wat rijbroekjes en dekjes. Die ik niet meer gebruik of niet meer passen, En dat vind ik zonde om in mijn kast te laten. Dus daarom brengen wij het daarheen. En wij gaan boterhoek naar mijn vader brengen, naar de horstor. de horstor zie ik u denk ik weer. Nee, ik zie dat hem deze weer, want ga ik Boris rijden. En ik, Vrona. Ja, Vrona. Ja, dat kunnen we zeggen. We gaan samen rijden. Ik ga Boris op dit moment aan het poetsen en ik ga zo rijden met hem. Ik heb al een paar dagjes niet met hem gereden. Omdat we andere dingetjes hadden. Dus vandaag ga ik hem weer voor het eerst op. Ik ga even kijken of hij de wilde heegst uit zich haalt. Denk het niet. Het is donderdag vandaag en Tess zit in de auto. Ik wil dat kunnen zien, te live streamen. Kunnen jullie dat zien? We hebben net van EcoStaal een enorm pakket binnen gehaald, dus de hele achterbak ligt vol. En nu gaan we naar de ark. zo Het regende. Ja, het groot. Dus ik kon niet met de camera filmen en het was zo hard aan het regenen dat ik zoiets had van: nou, laat maar. In de binnenbak waren andere mensen bezig, dus. Uh, ik Helaas, was zijknacht. Ik heb geen filmen hoe ging het je, Tess. Ja, nou ja, op zich wel heel erg goed. In het begin had ik echt ruzie met haar. En daarna heb ik denk ik staat lang. een groot stoplicht en dat zie je weer op weer schijning op onze gezichten. Zie je dat? Je ja. Rood. Daarna heb ik een tijdje gegalopeerd en proberen om het wat rustiger aan te doen. En figuren gereden, dat hielp ook heel erg. En dan ging Blondie tijdens een gebroken lijn proberen om. Een glomwissel te maken was echt te schattig. Na, ze zat daar overkruist. Alleen ze probeert het wel. Ja, het is te dat is echt super schattig. Dus, nou ja, dat was vandaag. Het was te nat om te filmen. Gelukkig had ik de jasje aan, waardoor het niet uh, super nat werd. Dat is toch wel weer fijn. Ja, het groot. Nu is het alweer half tien. Dan gaan we lekker naar huis bed. Toen was de dag beland dat het heel erg hard waaide. Moeders, die is even, moeder heeft alle spullen gewassen en die is even aan het terugleggen. Ik ga even naar Blondie en Vrona toe, want ze zijn hier net aangekomen. Uh, ik ga vandaag Blondie en Boris nuiseren. En mijn moeder gaat Vrona rijden. Hier is Blondie. Hallo Blondie. Ze staan me echt aan te kijken van wat doe je. Je hoort er waarschijnlijk al op de achtergrond, Hinneke. Ik heb Blondie net gelogeerd en, en met haar vrijheidschassuur gedaan. En uh, nu uh, is ze aan het hinderen dat we weg zijn. Houdt ze niet van me? Nee, ze haakt het dat we weg zijn. Kijk kijken hoe mooi de kast is. Maar nu krijgen we een opvouwcursus, want ja. ik heb het geprobeerd en ik kan het niet. Ja, maar die opvouwcursus moet eigenlijk vandaan, want Daan is altijd haar stage geleerd. En ik doe een soort namaak. Oké, okay, nou laten we zien. Oh, maar nu weet ik eigenlijk niet meer hoe ik het bedoel. Haha! <tie> Probeer het maar. Uh. Oké, okay, we beginnen. Hij gaat dubbel. Ja. Nog een keer dubbel. Dan moeten alle flappen moeten naar binnen. Kijk. En dan, en dan vang. Vang. Die zo. ook. Ja, dat is toch best dus mooi zo? Ja. Dat is toch keurig? Ja. Moet je eens kijken hoe mooi het eruit ziet, jongens. Wow. Ik ben met Boris aan het logeren. De ja, Boris, die gaat met mij mee. Boris, Ja. Nee. Het gaat nu te erg goed. Zeg je altijd. Misschien kun je wat laten zien. Dan gaan we met je meekijken hoe goed het gaat. Ja. Ja, ik vind het goed. Tja. Daar is Tess. Even.. Uh, ja, daar sta oh, oh, je die. Oh, die is weer weg. Een stukje dichterbij. Oh, niet te dichtbij. Tess dus heeft gekeken naar Bianca op Instagram over je voeten niet ver, te ver in de beugels. Nu heb je je voeten heel ver in de beugels, Ik uh, vind het dan lekker staan. Ja, maar dat is heel gevaarlijk. Dus dat gaan we niet doen. Dus dan moet je, ja, in je handen uit je zakken. Dat was een beetje, als je met je paard rijdt heb je ook je handen niet in je zakken. En dan moet je eigenlijk een puntje van je tenen, wat jij meestal doet. Moet je kijken hoeveel balans je dan hebt. Puntje van je tenen. En dan wel zoals je paard rijdt. Zo kan je paard rijden met gestrekte knieën. Zo. Nog verder naar achter. Want nu zit je gewoon op de bal van je voet. Ja. Nog verder naar achter. Nee, op het puntje, Ach, van, je, van, puntje van je tenen, Tess. Nee, tes. last van mijn voeten. Nee, puntje van. Nee, ja, ja, daar ergens doe jij meestal. Doe maar. Nu allebei. En dan je knieën een beetje buigen. Net als bij het paard rijden. met mijn tenen. Nee hoor. Probeer maar in. Nee, weinig balans, Tess. Weinig balans, Tess. Ik vind het zo toch beter. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Probeer het nog eens. Nu zoals het hoort. Nee, dat is de versie. Zie je, dus het moet onder je bal van je voet. Nou, Bianca, dat moet nog wat geoefend worden geloof ik. Ik heb vandaag nog niet paard gereden, maar ik vind het altijd om paard te rijden. leuk dat jij gekeken naar deze weekvlog. vlog. zie je. Ik heb net even een stokpaardje nee, gereden gedaan. Gereden? gereden. Gereden. Gereden. Wow, joep. Morgen mag je weer om 7 uur hier zijn. Yes! Maar, dat zien jullie volgende week. Dus ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. En ik hoop dat jullie ook morgen... Jeetje wel bij het adem. Morgen om 10 uur weer gaan kijken naar onze vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal is dus toch bezig met een klik op belletje. Wel ik heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag morgen en volgende week weer. Doei!